Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag wederom een unboxing video. Samen met... Eliza Van... Eliza maakt het mee. Kijk hè, Einde van de film of van de video. Weer een uh, linkje naar uh, deze dame. Uh, als je steeds meer uh, YouTube filmpjes maakt, wil je natuurlijk ook dat ze... Uh, dat ze elke keer net iets beter worden. net iets beter van kwaliteit. En... Uh, Vandaag gaan we eraan werken om de verlichting, de belichting iets beter te maken. Want ik merk dat af en toe een gekke schaduw zit of net te donker, net te licht. Dus hebben we geïnvesteerd in een... Boldoos. Ik zeg niet waarom, waarom we hem hebben gekocht. Dat is een verrassing. Maar we gaan hem nou openmaken. Boldoos. Even kijken. Zullen ze klappen? We hebben hem gekocht bij bol.com. Oh. <lacht> oh, kijk uit de meiden. Ik de heb het ik ja. ja. kom hierbij. Nog een <lacht> doodje. Oh. Die komt hier even weg. Hoe zit er nou weer een een Video Photography Ring Light Kit. Je hebt er een heleboel soorten van, maar de meeste is die ring Heel erg klein. En dan wil ik eigenlijk de gewone camera erin hebben. De meeste zijn ik maar net genoeg voor een uh, smartphone. Ik heb ook nog een, een, een spiegelreflex. Zo. En een uh, camera, dus... Ga ja, eens kijken wat we allemaal hebben. Hey! is plastic! Meer besteld. Wat zit er allemaal in? Dus even kijken. We beginnen met bij het begin. Het knopje. Ik denk een voetje. Neem op kan We hebben nog een. Is dus het? Een, stapie. een stapie. Ja. Aan de kant Kans. We hebben ik nog een. plastic hebben? Ja, dat mag je zo hebben. Dat weet ik nog niet. Maar dat komt dadelijk achter. We hebben we nog iets wat bij het statief hoort? Nog een statief? Ja, dat moet we verlengen, denk ik. Omdat hij iets hoger wordt. Dan hebben we iets voor, om een telefoon in te doen. De camera. Die kunnen we ook gebruiken, eventueel. Nee, dat gaat vooral om dat, uh, om dat schroefdraadje. En dan gaan de camera daarop. En dan hebben we hier een... oplader. Een opladertje, een adaptertje. Dat zal wat rijen gaan denk ik. Hier is denk het gaatje. Hier hebben we nog zo'n ding wat we niet weten. En nog zo'n ding. En een clipje. Ook voor de buis, denk ik. De buis Nou, dit is toch allemaal een beetje onduidelijk. Daar komt van echt. Een afstandbediening. Oké, okay, zo, foto. Afstandbediening. Kijk, dit is handig, want. Deze schroefraad is ook universeel voor alle camera's, camera's en, en videocamera's. Ideaal. En een microfoon. Oldschool microfoon. Dat heb ik toch precies nodig. Kun je voor deze gaan gebruiken, maar hij is wel cool. Een beetje net als vroeger eigenlijk, hè? Ja, tv shows. Hallo. Hoi. Wat vindt Lek, u vandaag van het weer? Ik weet niet uh, of we hem kunnen gebruiken, maar hij ziet er wel grappig uit. Wat vindt u wat van het weer? Nou, ik vind het lekker weer. Ja, het is niet te warm hè. Een... en natuurlijk... Het ding. De ring. Nou, we gaan hem uh, in elkaar zetten. We gaan hem testen. We is zo terug. Zoals jullie zien, we hebben hem draaien, of draaien, hij doet het. Eigenlijk heel simpel, je kunt hem uh, verstellen. Je kunt hem in, uh, nog, zo, nog zo doen, je kunt hem in de hoogte verstellen. Ik heb hem even naast me zetten, anders komt hij niet in beeld. Je kunt hem nog in de hoogte verstellen. Je kunt twee, uh, twee standen, of twee... Ik uh, kun je uitschuiven, ik dus kan, uh, kan echt wel een meter of twee en een half hoog worden denk ik. Dus, ja. Dat is mooi. De, het uh, tussenstukje zit erop, dus ik kan de camera monteren. En uh, ik heb dit onder andere niet opgezet. Dat was een apart uh, uh, houder voor uh, deze microfoon. Alleen kan ik hier helemaal niks mee, want ik, moet, moet, ik heb een Bluetooth microfoon nodig. Dus deze gaat uh, in de la. Of als iemand hem uh, wil hebben, reageer maar in de comments. Dan mag je hem hebben. Ja, dan mag je hem zo hebben. Hij kan het nog iets met het licht? Ja. En we hebben drie kleuren ledlicht. Die kunnen we sowieso dimmen. We hebben witterlicht. licht. Uh, dit is gewoon wit licht, we hebben een beetje gelig licht en een beetje blauwig licht. Dit ligt een beetje aan het soort video wat je gaat maken. Dus, uh, we gaan het zo eens even testen met de camera hier tussenin. Kijk en nu vullen we met uh, de lamp aan. De camera staat nu uh, in, in die ring. Ik denk dat we perfect licht hebben Elise. Wat denk jij? Ja we van kleur. Kijk, nou is het een beetje blauwig, nou is het wit, en nou is het gelig. Ik denk dat dat geelig het mooiste is. Wat denk jij? Ja. ja. Nou, we hebben zelf een heel klein scherpje om weer terug te zien, dus we moeten daar even op, op het grote scherm kijken. Deze is wel mooi. Dit is ook al mooi, wel mooi helder. Hè? Ja. Nou, nou, in ieder geval vanaf nu worden de video's nog beter van kwaliteit. Ja. Nou, bedankt voor het kijken naar deze unboxing. We hebben hem gekocht op uh, bol.com. Ik zal het uh, linkje even uh, in de beschrijving zetten en uh, tot de volgende keer.